Ik heb een mooie act bedacht die te maken heeft met fietsen. Kijk, daar gaat gaat dat goed? Hou hem goed vast, he. ik, ben en ik wil hem vast waarschuwen. Als we straks de act hebben, dan gaat dat gepaard. Dat is een knallende act, dus schrikt u daar niet van. Op een feestelijke, knallende manier gaan we het openen. Dus even kijken, Heb jullie de banner goed en stevig vast? Ja, oké, okay, dan ga ik eens even kijken of de act klaar is. Even hier aan deze kant. Even kijken. Hoe staat het hier met de voorbereidingen? Ja, is het goed? De mensen die daar staan. Oké, okay, wil de mensen die nog steeds hier staan toch wat meer aan de kant? U staat daar prachtig om een foto te nemen, maar ik zou willen vragen waar u dan gaan staan. Want deze lijn willen we eigenlijk zoveel mogelijk vrij hebben. Ja precies, dat is goed. Prima, ja. Heel goed. Ga we even checken of het nu goed is. Er zijn een paar mensen nog aan de kant gegaan voor je. Als u er klaar staat, de mensen op het podium hebben hem vast. Ben jij er ook klaar voor? Dan gaan we aftellen. Vijf. Vier, drie, twee, één. Wat een mooie eik van